Allemaal. Vandaag probeer ik erachter te komen of de chip in de fiets wel zo veilig is. Daarvoor ga ik eerst naar de fietsenwinkel. Komen jullie mee? Hé, hey, daar zijn jullie weer. De fietsmaker heeft verteld dat er bij elk nieuw fiets een chip in het slot zit. Willen jullie het mee bekijken? Hier zit ie.